Welkom! Deze screencast gaat over Imgur. Imgur is een programma om snel even een afbeelding online te zetten. Soms vragen we je even om een foto te posten van de klas als de leerlingen bezig zijn of een afbeelding te creëren en te posten. En als je dit dan wilt doen, dan is dat even lastig in het forum. Maar als je deze upload in Imgur, dan is het eigenlijk zo gefixt. Nou, hoe werkt het? Je klikt hierop, Add image. Je zoekt even de afbeelding die je wilt toevoegen. Open. Het programma gaat deze hier inzetten. Nou, je klikt even op de foto en hier zie je meteen dat alles uh, de linken die je kunt gebruiken. Je kunt een direct link gebruiken. Maar in dit geval is het ook makkelijk om de HTML versie te pakken. Copy. Uh, dan ga je naar... Uh, het Forum, en dan zeg je oké, okay, uh, test, en dan zeg je ctrl-v. Nou, hier zie je die link die we net hebben gekopieerd. En dan zeg je verzenden. En dan zie je hier de foto meteen staan. Dus op deze manier kun je toch even snel een foto posten op ons forum. Dankjewel!